Wat is echt en wat is nou fake of nepnieuws? Nepnieuws is valse informatie die onder het mom van nieuws wordt verspreid, om anderen te misleiden of te bedriegen. En dit gebeurt al superlang. Ongeveer 2000 jaar geleden was er al een Romein, Octavianus, die om een oorlog te winnen, nepnieuws, nepinformatie, onder de Romeinen begon te verspreiden. Hij beweerde dat zijn tegenstander Marcus Antonius verliefd was op de Egyptische koningin Cleopatra en dat hij daardoor geen echte Romein was. En het publiek geloofde hem. Octavianus won de oorlog en werd de eerste keizer van Rome. Hij regeerde meer dan 40 jaar. Maar meestal is het niet zo eenvoudig, echte informatie tegenover nep-informatie. Er zit nog een heleboel tussen. Kijk maar eens. Je hebt dus echte informatie. Informatie die juist is. En nepinformatie, Informatie die met opzet onjuist is. Dit noem je ook wel desinformatie. Maar dan is er ook nog misinformatie, en dat zit er een beetje tussenin. Misinformatie is onjuiste of misleidende informatie die wordt verspreid, zonder de bedoeling mensen te misleiden of te bedriegen. Het gebeurt vaak ook niet opzettelijk. En het kan worden gedeeld omdat iemand of een groep gelooft dat de informatie die ze delen waar is. En tussen echt, mis- en desinformatie zit ook nog van alles. Zo laten veel advertenties of reclames alleen de mooie dingen of de voordelen van iets zien. En niet de nadelen. Of delen mensen hun mening als echt, terwijl ze eigenlijk graag willen dat het waar of niet waar is. Ze zijn dan bevooroordeeld. En dit is niet per se nepnieuws. Maar waarom zou iemand dit doen, denk jij? Nou, er zijn verschillende redenen. Bijvoorbeeld om een grap te maken. Heb jij toen ook dit item op het jeugdjournaal gezien? Dit was nepnieuws. Het was een grap van de YouTuber. Of om geld te verdienen. Denk bijvoorbeeld aan clickbait. Veel YouTube-video's beloven iets, maar als je dan gaat kijken, is het vaak net iets anders. Maar ook meningen kun je beïnvloeden, zoals bij het voorbeeld van Octavianus. Bij ons zouden dat bijvoorbeeld de verkiezingen kunnen zijn. Vaak is het best lastig om direct te zien of een bericht, of een nieuwsbericht, echt is, of dat het om desinformatie of misinformatie gaat. Best lastig dus. Maar hoe maak je nou een goed nep nieuwsbericht? Ik heb vijf tips voor je. Bedenk een goede titel die veel aandacht trekt. Zorg dat je bericht een recente datum heeft. Nieuwsberichten met een oude datum worden vaak al lang doorgestuurd en dat zou kunnen betekenen dat het nepnieuws is. Zorg dat het taalgebruik en de spelling in orde is. In nepnieuwsberichten zit regelmatig spel of diepfouten. Vermeld altijd een bron, dit werkt vertrouwen. Lang niet iedereen is zo slim om de bron te bekijken en te checken. Daar kun jij gebruik van maken. Laat het lijken dat je zelf geen belang of voordeel hebt bij het bericht. Veel makers van nepnieuws maken de fout hun eigen voordeel veel te duidelijk naar voren te laten komen. Dan gelooft niemand je meer natuurlijk. Laat een expert iets zeggen over je bericht. Dit voorkomt dat de lezer zelf bij een expert gaat checken of het bericht wel klopt. Maak je een echt bericht, dan kun je deze tips omdraaien om je bericht nep te laten lijken. Succes!